Zo, nu denk je het echte werk te kunnen gaan beginnen. Je hebt Adel geïnstalleerd, mapjes klaargezet, hop, waar gaan we? Nee. <laughs> voorbereiding is echt zo belangrijk. Als jij je voorbereiding goed doet, you're ready to go. Vandaar de video, hoe zet jij dan Premiere Pro klaar? Denk dat dit op een gegeven moment op is, maar dit is gewoon oneindig veel. Nou, we gaan dat Premiere Pro klaarzetten. Nou, waar begin je? Open de boel. Klik. Nu zie je dit beginscherm. Dit verandert elk jaar. Dit is 2020. Nu heb ik een, een vrouw of een man die op een motor staat. Dat zie je nu niet meer. Nou, als het goed is, open je het of zo, of kan je heel makkelijk op nieuw project klikken, of loop je even. Begin beginstuk door en zou uiteindelijk hier terecht moeten komen. Je ziet dat ik al eigenlijk wat gedaan heb, omdat ik natuurlijk gewoon elke week edit. Je ziet ook dat ik ook nog niks aan de vorige video's gedaan heb en dit allemaal achter elkaar heb opgeloten. Vandaar ook hetzelfde shirt, zelfs trui, Zelfde mok. We gaan nu een nieuw project eigenlijk openen. En het nieuwe project dat dat is gewoon wat je moet doen als je gaat beginnen. Eerst project. Yes, klik je op. Het kan ook zijn dat je dit in het Nederlands hebt staan. Dat raad ik je echt af. Waarom? Tenzij je Engels echt heel slecht is. Er zijn alle tutorials en als je verder wil gaan leren is eigenlijk alles in het Engels. Ik ga ook al mijn video's in het Engels gebruiken omdat ik dit weet. Maar mocht je vragen hebben, ik probeer wel zo'n uitgebreid mogelijke tutorials neer te zetten voor je. Zodat je de, het zo goed mogelijk eigenlijk kan leren. Maar ik weet, mocht je echt passie ervoor gaan krijgen en verder wil gaan leren omdat je een YouTuber wilt worden of wat dan ook. Alle tutorials zijn in het Engels, en bijna niet in Nederlands te vinden, behalve de video's, hopelijk van mij of een paar andere. Doe gewoon, het, doe gewoon in het Engels. Mocht je termen niet begrijpen, ik leer het je. Nou, nu zie je dit scherm naar voren komen en je zit in een nieuw project. Naam, locatie, bla, bla, bla. Wat belangrijk is, als je de vorige video hebt gezien. Ja. Yeah dan ga je nu naar browse en dan ga je naar de plek toe waar je altijd je projecten gaat opslaan dit hoef je hopelijk of één keer per kwartaal in te stellen of elke maand en mocht je je eigen indeling hebben zet het neer waar je moet neerzetten dan klik ik op projecten en dan klik je op map selecteren en dan staat het nu voor altijd eigenlijk daar nu ga je het de naam geven ik noem dit gewoon Test01, maar geef dit alsjeblieft een goede naam. Want ik, ik, dit is voor mij voor nu alleen een test. Alleen voor jullie noem dit vakantie 2020 Italië of noem het video 1. Eh, Deben tot ik er erbij neerval. Ik neem aan dat je ook de eerste video hebt gezien en dat je pc het aan kan. Maar het is belangrijk dat je het renderen zet op of Cuda of er staat er nog eentje. Maar niet deze, Mercury Playback Engine Software Only. Of de CUDA of de andere. Het ligt aan het namelijk, of video je videokaartje hebt. Waarom? Omdat je dan gaat renderen op de videokaart in plaats van op je processor. En dat is wat je wilt, want daarvoor heb je die videokaart. Maar ja, dan zet ik hem dus op CUDA. De rest is eigenlijk niet heel interessant. Dit staat waarschijnlijk bij jou op DV. Ik weet dat ik HDV bestanden heb. Dat doet er eigenlijk niet heel veel toe voor je het bewerken in het begin. Mocht je hier een andere mening over hebben, let me know. Dan klik je op. Oké, okay. nu opent het waarschijnlijk zo of, al, of iets anders. Ik ga hier een aparte video over maken over de indeling van de Adobe structuur. Maar voor nu heb jij je project klaargezet. Alles staat klaar. Je hebt een goede structuur opgebouwd, dus vanaf de volgende video ga ik je leren hoe je dat door je eerste video gaat importeren en dat soort dingetjes. Je bent al heel ver. Ik ben trots op je, goed bezig. Very good. Mocht je dit een handige video vinden, laat een duimpje achter omhoog. Waarom? Omdat als jij het een handige video vindt, vinden andere mensen dit misschien ook een handige video. En als je een duimpje achterlaat, wordt die gewoon beter door YouTube naar voren gedeeld van kijk, handige video. Take it. Laat een comment achter met de hand vragen of andere dingen en dan zie ik jou Volgende video. Doei.